Mijn hobby is paaldanseren. Waarom heb je voor deze hobby gekozen? Ik zag eigenlijk Domenico in Belgium Scotland en dan zag er mij wel super leuk uit. Het is altijd leuk om nieuwe trucjes te leren en dit is een um, Ik vind de opwarming meestal leuk. En wat doe je dan bij de opwarming? Uh, ja, Je gaat rond de paal springen en een paar gemakkelijke oefeningen. Welke vind je de moeilijkste? Um, de butterfly. Ja, ik, ik had eerst wel een probleem met zo omgekeerd hangen, maar daarna heeft hij mij wel geholpen. <middels> wat wil je graag nog bereiken met paaldansen? Ja, ik, ja, ik wil gewoon goed proberen zijn. Ik kan misschien wel een beetje naar een wedstrijd, dat ik nu had. Waarom zou je iedereen aanraden van, hey, kom maar mee paaldansen? Um, omdat het super tof is en je wordt er heel fit van en sterk. Omdat er een leuke jub is die grappig is en um, je, je ligt veel leuke trucjes. Als je nog iets mag zeggen tegen onze kijken voor de camera, wat zou je dan zeggen? Zeker komen paaldansen.